Welkom bij de tweede aflevering van de kinderstem. Ik ben Lars. En ik ben Iman. En deze week hebben we als speciale gast Wopke Hoekstra van het CDA. Bovendien veranderen ideeën natuurlijk ook wel eens over de tijd. Er zijn nu onderwerpen die zijn misschien veel belangrijker dan ze vroeger waren. Ik ben Taco en ik werk als kindercorrespondent. En ik laat jullie stem horen tijdens deze verkiezingen, want dat vinden we allemaal belangrijk, toch? Ja, zeker. En er was nog iets bijzonders. Ja, we hebben namelijk de premier weer kunnen bespreken. De minister-president. En waar hebben jullie hem deze week over gesproken? We hebben hem gesproken over kinderen die het nu eigenlijk gewoon echt niet meer trekken in coronatijd. Oké, okay, we gaan kijken. Nog een vraag stellen. Hallo. Wat ja. is uw boodschap aan alle jongeren die het even niet meer zien zitten? Nou, dat ik dat snap. Dat het gewoon echt moeilijk is. Ik, ik ben, ik ben er ook wel helemaal klaar mee. Maar ja, we moeten nog even volhouden. Weet je, voor onze gezondheid. En ook van je ouders en je opa's en oma's en vrienden. Dus uh, ja, het is helaas. Nog even nodig. Dus wat we moeten proberen is dus zo goed mogelijk eh, onderwijs thuis en zo goed mogelijk waar het kan, toch weer wat sport. en als er weer iets ruimte kan die ruimte pakken, maar we zitten met een levensgevaarlijk virus wat eh, ja, heel veel mensen doet overlijden en wat leidt tot heel veel ziekenhuisopnames. Heel veel succes ja. willen. Ja, en denken ja, jullie... aan onze kinderen allemaal. In Amsterdam. Absoluut, ik, ik, absoluut, nummer 1, echt nummer 1, 2 en 3, prioriteit 1, 2 en 3, echt. Dank u wel. Hoi. En wat vonden jullie van deze reactie? Nou, ik begreep het op zich wel. Het was wel een beetje de standaardreactie van Witte, van ja, levensgevaarlijk virus, we moeten nog even volhouden. Maar ja, dat, dat, aan die andere kant, ik begrijp het ook wel, want we willen niet uh, dat heel veel mensen nu alsnog het uh, virus krijgen, nu we net aan het vaccineren zijn. Dus ja, het heeft een beetje twee kanten. Maar hij zegt tegen jullie prioriteit 1, 2 en 3, uh, de kinderen in Nederland, nou, uh, en vervolgens mogen de scholen weer open. Ja, ja. wat dus, ik dat denk... dat komt ook ik... een beetje dankzij jullie. Ja, wat ik denk is dat het is zeker super goed en ik ben ook heel erg blij voor de basisschoolleerlingen natuurlijk dat zij naar school mogen. Maar ja, wij uh, van de middelbare school, wij moeten gewoon nog steeds eigenlijk thuis blijven. En wat je gewoon merkt in de coronacrisis is dat het twee kanten heeft. Je hebt natuurlijk de fysieke gezondheid, dus daardoor moeten we nu eigenlijk uh, bijna allemaal dan thuis zitten. En je hebt de mentale gezondheid, waarin het dus eigenlijk ook heel slecht gaat met jongeren. En daarin is beslissingen nemen eigenlijk gewoon heel erg lastig. Dus als ik jullie zo goed beluister, is jullie advies ook eigenlijk zo snel mogelijk ook de middelbare scholen open? Als het, als het veilig kan, kan, het kan. zeker. <laughs> Zeiden ze in koor? Heel goed zijn jullie al op elkaar ingestemd. Yeah. Uh, ja, zeker. zeker. Hey, en um, wat viel jullie deze week op in de po po politiek? Heel veel verschillende dingen eigenlijk. Ja. Zo ging het natuurlijk over corona. Uh, Sigrid Kaag, die zegt dat er een soort van termijn, uh, dat een premier maximaal twee termijnen aan de macht mag blijven, zeg maar. En daar ben ik het eigenlijk best wel mee eens, omdat we, ja, we zijn een democratie waarin een nieuwe leider ook gewoon nodig is. Eigenlijk. Maar aan de andere kant, we zijn een democratie, dus waarom mag diegene dan niet nog een keer gekozen worden? Ja, als het dat democratisch het gebeurt. Ook... Soms is het aan de andere kant ook wel weer goed om een nieuwe leider te hebben, om nieuwe ideeën en een soort van frisse blik erin te krijgen. Ja, maar dan moet de, het volk toch diegene kiezen? Want het volk ja. beslist uiteindelijk. Ik vind niet dat je, ik vind dat je in Nederland allemaal het recht moet hebben om jezelf verkiesbaar te stellen. En ik vind ja. niet dat je zo van, jij mag je niet verkiesbaar stellen, want jij bent al ooit premier geweest. Maar... Oké, okay, dus zijn we het eens met Sigrid Kaag of zijn we het oneens met Sigrid Kaag? Eens. Oneens. Kijk, helder. Hé, hey, en uh, deze week ook de, de sluitingsdatum zeg maar, van alle politieke partijen. Er zijn nu 41 partijen die mee gaan doen uh, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, maar ze zijn er nog niet allemaal, hè? Vertel. Nou, volgens mij hebben ze het nog tot... Uh, wat is het? Uh, afgelopen donderdag hadden ze het nog tot... Um, om hun lijsten um, in te dienen met alle ondersteuningsverklaringen. Uh -huh. Dus op het moment dat we dit opnemen, weten we nog niet of ze het gehaald hebben. Maar um, ik verwacht niet dat ze het allemaal halen. Oké. Okay. Onder andere uh, de VVD, PvdA en CDA voldoen nog niet aan alle voorwaarden, hè? Dus die hebben nog niet alle papieren ingeleverd. Moet ze snel zijn. Vinden jullie daarvan dat dus de drie grootste partijen uitgerekend... die partijen nog niet aan alle voorwaarden voldoen? Nou, als ze het uiteindelijk Tot, niet doen... dan zou het wel een interessante verkiezing worden natuurlijk... Ja, ik denk dat het sowieso wel een beetje interessante verkiezingen worden nu in coronatijd. En wat ik wel denk is dat het belangrijk is om te kijken, um, tenminste als ik zelf zou mogen stemmen dan, om te kijken naar wat een leider of lijsttrekker of iemand op de lijst, ja heel veel lijst, dat wat diegene doet in coronatijd, maar ook daarna, omdat het gewoon belangrijk is van ja, er komt ook gewoon een tijd na corona. Hoe zit het dan met die partijen en alle lijsttrekkers. Oké, okay, daar, was, daar was ook een onderzoekje naar. Onderzoek naar waar letten mensen eigenlijk op? Letten mensen op de, op de standpunten van de partij? Of letten mensen meer op de lijsttrekker? Of letten mensen op andere dingen? Waar letten jullie, waar zouden jullie het meest op letten, denk je? Ik denk sowieso wel de lijsttrekkers en sowieso eigenlijk alle mensen die bij... De partij horen, zeg maar. Aha. Sowieso ook hoe diegene, zeg maar, zijn ideeën, maar ook wat hij doet met die ideeën. Dus niet alleen maar, oké, okay, ik wil dit en dit en dit en dit en dit gaan doen, maar je doet het niet. Of zo. Okay. En sowieso, eigenlijk het standpunt van de partij vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Nou, daar, daar meteen op aanhakend, uh, jullie hebben Wopke Hoekstra natuurlijk geïnterviewd. Yes. Wopke Hoekstra zei daar wel iets interessants over. Daar gaan we even naar luisteren. Er zijn punten van het CDA waar ik het wel mee eens ben, maar er zijn ook punten waar ik het niet mee eens ben. En bent u het eens met alle punten van het CDA? Weet je, ik denk dat het eerlijke antwoord is dat eh, er bijna niemand is, of het nou is bij het CDA of bij welke andere partij dan ook, die het altijd met alles eens is. Um, en bovendien veranderen ideeën natuurlijk ook wel eens uh, over de tijd. Er zijn nu onderwerpen die zijn misschien veel belangrijker dan ze vroeger waren. We hebben als CDA altijd het klimaat belangrijk gevonden, maar het staat nu nog veel meer op, op, heel hoog op het lijstje. Net zoals dat armoede nu nog weer veel hoger op het lijstje staat, omdat het iets is waar mensen uh, meer mee te maken hebben. En zo probeer je elke keer te puzzelen en te kijken. En het is natuurlijk heel erg belangrijk om ook bij te leren uh, en te zien hoe dingen zich ontwikkelen. Maar hadden dat soort punten eigenlijk niet altijd al hoog op de, op de lijst moeten staan? Ja, ze stonden altijd hoog op het lijstje. Maar een van de belangrijkste dingen in het leven, niet alleen in de politiek, is natuurlijk ook om je aan te passen. Want ja, als er een groot probleem eh, zich voordoet, hè, bijvoorbeeld dat er oorlog is in een bepaald land, eh, of dat er een probleem is zoals de coronacrisis, ja, dan kan je niet de oude manier van doen, met de oude oplossingen gebruiken voor de nieuwe situatie, dan moet je je ook kunnen aanpassen. Wat vinden jullie van deze reactie? Lars, vind jij het een opvallend antwoord? Ja, vind ik wel, want ik bedoel, het is zijn partij. Dus dan, als, als hij al niet achter de standpunten staat. Ja, precies. Hoe, hoe, hoe wil je dan kiezers krijgen? Maar eigenlijk zou, geeft iedere lijsttrekker, zegt, zegt Hoekstra, dus iedere lijsttrekker geeft een beetje ditzelfde antwoord. Ja, dat vind ik wel een beetje apart eigenlijk. Betekent dat dan ook gewoon dat er geen ideale partij is? Een soort van. Als zeg maar de lijsttrekker het niet eens is met de standpunten van de partij, wat zou dan wel de ideale partij zijn? Kijk, als, als ik zelf een partij zou oprichten, dan zou ik ervoor zorgen dat ik het met alle standpunten eens ben. Ja, het is ook je eigen partij, dus waarom ja. ga je dingen toevoegen waar ik het niet mee eens ben? Nee, maar het is toch ook wel een soort van de partij van Rob Kruikstra inmiddels? Ja. Hm. <laughs> Maar alle leden, hè, jij, dit is natuurlijk ook een partij met leden en daar bepalen natuurlijk ook de leden hè, of, dat een, een, uh, uh, of dat een partij ergens wel voor of niet voor is. Ja. Hè, bijvoorbeeld over de, de vluchtelingenkinderen, hebben jullie vast gehoord, uh, ja. die 500 kinderen uit Moria, of ze wel of niet naar Nederland mogen komen. Nou ja, als, als de leden van een partij dan zeggen ja, dat vinden we belangrijk, ja, dat willen we, ja, dan moet een partij dat natuurlijk ook volgen. Ja. Ja. In plaats van, in plaats van uh, dat je zelf zegt, nou eigenlijk ben ik het er zelf niet mee eens. En andersom ook, hè? Op ja. het moment dat de leden zeggen, joh, wij zijn het er niet mee eens. Cool. En jij vindt het eigenlijk van wel, ja, dan moet je toch, hè? Als de leden het zeggen, dan uh, moet je je daar aan houden. Ja, dat klopt. Dus, dus is dit een spannende of verbaast het jullie? Of, uh... Eigenlijk verbaast het mij eigenlijk helemaal niks. Sorry hoor, maar ik denk gewoon, ja, weet je, iedereen heeft gewoon zijn eigen mening en zijn eigen beeld. Dus hoe zou je dan eens moeten zijn met zo'n zo partij, met alles wat die partij zegt? En dat, daar horen natuurlijk dan ook heel veel mensen bij die een mening hebben. En ik denk niet dat zoveel mensen nou precies één mening bij alles hetzelfde hebben. Denk ik gewoon niet. Ja, misschien, maar... misschien word ik hier over tien jaar mee afgerekend, maar ik zou me niet aansluiten... Zo erg als lijsttrekker bij een partij gaan zitten, waar ik het niet helemaal mee eens ben. Niet de hele honderd procent? Die slaan we op, ja. Wat vonden jullie van Wopke Hoekstra? Ja, ik, ik vond hem um, een nette man. Um, natuurlijk gewoon met zijn pak aan. En ik vond ook wel um, dat hij zich uh, e uh, goed voorbereid had, laat ik het zo zeggen. Want sommige vragen die vond ik dat hij die ze een beetje ontweek. Um, door een antwoord te geven die hij van tevoren had ingestudeerd. Als wij bijvoorbeeld vragen, uh, wat zijn christendemocraten? Dan vertelt hij waar het CDA voor staat. Terwijl, ja, volgens mij is dat niet hetzelfde, bijvoorbeeld. En wat me ook nog wel opviel, over de christendemocratie, zeg maar, gesproken, is dat hij zei van, ik sta open voor alle geloven, maar het CDA is wel een christelijke partij. Dus ho hoe komt dat christelijke dan terug? Dat vraag ik me af. Oké, okay, ja, dat is, een, dat is een bonusvraag. Dus daar zijn we nu te laat mee om die bonusvragen nog, uh, nog te Toch stellen. Toch blijf ik nieuwsgierig. Maar zeker, heel goed, heel goed, heel goed. Maar de vraag is, wat vonden jullie nou van Wopke Hoekstra? Jullie hebben hem nu in het echt gezien. De meeste mensen in Nederland hebben Wopke Hoekstra natuurlijk nog nooit echt gezien, nog nooit echt gesproken. Dus die willen nu van jullie even horen. Wat vonden jullie nou van Wopke Hoekstra? Nou, uh, ik vond hem aardig. Um, ik vond hem een, echt een goede vader, als ik het zo mag zeggen. Um, want hij moest ook um, op tijd weg, want hij had uh, een avond met zijn kinderen. Dus so dat vond ik mooi dat en hij de, dat ook gelukkig ging avond eten met zijn kinderen. Ja, <laughs> dus vind ik vind het mooi dat hij dat uh, ook zo belangrijk vindt. En ik um, denk wel echt dat hij uh, de mening van kinderen waardevol vindt. Maar ik betwijfel hoeveel hij um, daar echt naar op zoek gaat op eigen initiatief. Over kinderen praten, dat kan iedereen, maar ons betrekken, meenemen, luisteren is belangrijk. Dus ik vraag me af of hij dat dan ook nog echt doet. Maar hij, voorlopig heeft hij jullie te woord gestaan, heeft hij jullie vragen beantwoord. Heeft hij dat zeker. goed gedaan? Zijn jullie daar tevreden over? Ja, ja. zeker. Ik vond het superleuk om hem ook even een keertje in het echt te spreken en ook gewoon te kunnen vragen waar ik nou gewoon nieuwsgierig naar ben. En daardoor dus alles ook gewoon duidelijker. Gehoorde, zeg maar. Denk bijvoorbeeld aan de heropvoedingskampen. Ik vind nog steeds heel heftig klinken. Klinkt gewoon eerder als een soort brainwash kamp of zo. Misschien ja, zijn die simpel, als antwoord op die vraag, als antwoord op die vraag. Ja, heel simpel. Het, het is gewoon een soort jeugdgevangenis. Ja, eigenlijk wel. Het is, maar ja, het is soort... een jeugdgevangenis voor voor kinderen die eigenlijk in de, in de gevangenis zouden belanden, Maar, dan maar dit het is het dan geen... minder erg. Dan ja, ze want het hier geen... word je geholpen. Ja, precies. Ja, maar toch hoor. Dat is sowieso een andere titel in elk geval. Ja, ik, ik, als, ik, als ik hem echt zou mogen adviseren, zou ik wel hem zeggen dat hij misschien eens nou moet, moet denken over een andere naam. Ja, andere het is wel een leerkamp of zo, weet ik het. Zoiets. Bijleskamp. Hulp. <laughs> uh, zullen we gaan kijken naar Bob Koekstra en luisteren? Is goed. Komt-ie. Ja, daar is hij, daar is hij. Ja, ja, ja. Meneer Hoekstra, u moet hier zijn. Hier beneden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 Dus dan kunnen zij <laughs> langer spelen. Uh, al bleven natuurlijk wel gewoon een hele tijd. Uh, ja. stak in het pak antwoorden. Ja. Voelde ik. Wel een paar vragen voelde over die van te kattenkwaad. Dat hij wel een leuk antwoord gaf. Maar um, verder toch wel gewoon een beetje antwoorden die je ook van een aan een volwassen interviewer zou geven.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 Denk je, dan toch nog, denk je er dan toch nog anders over? Of, uh... Nou, er zijn wel gewoon een paar vragen waar ik nog steeds over nadenk. Denk wat dus. dan? Nou, hoe, hoe, hoe komt dat christelijke terug in de partij? De heropvoedingskampen. En wat me trouwens nog wel opviel, is dat. Vooral uh, ook over het CDA, maar wat me vooral opvalt, is dat eigenlijk centraal staat dat. Na corona dat er ook nog een tijd is en dat we goed uit de crisis moeten komen, dat er ook nog andere crisissen zijn. Dus dat ze daar zich voor inzetten en daar ben ik het zeker maar iets. Lars? Nou, zelf was ik eh, natuurlijk nog wel benieuwd, want ik had, eh, eh, zoals jullie net gezien, hebben, een vraag gesteld over Hugo de Jonge, dat hij eigenlijk eerst partijleider ja. zou worden. Um, en ja, ik merkte wel dat het een beetje een, beetje een ontwijkend antwoord was. Dus dat daar daar het gevoelig ik... lag. ja. Hm. We zijn hartstikke kritisch. <grijving> ja, schrok hij, hij wel een beetje van die vraag of vond hij het een beetje ongemakkelijk? Of... Nou, je, je zag wel dat, het, uh, dat hij bij andere vragen rustiger, of, uh, een, ja, ik rustiger. zat. Um, en ik, ik vond zijn antwoord eigenlijk best ontwijkend. Okay. Uh, is hij, denken jullie, de goede partijleider voor het CDA? Nou, ik twijfel uh, wel. Want hij is volgens mij uh, niet gekozen. Volgens mij was Hugo de Jonge gekozen. Uh, eerst uh, vond hij zichzelf meer een bestuurder. En, uh, net... en minder een leider. Ja, en nu toch weer, wil hij toch wel um, een partijleider zijn. Uh, terwijl Hugo de Jonge was gekozen. En er was, uh, sowieso was er ook nog een nummer twee. Dus ja, ik had hem ach eigenlijk achteraf ook nog wel willen vragen waarom hij het dan geworden is. En niet de nummer twee bij de interne verkiezingen. Ja. Wat zijn jullie adviezen voor uh, het CDA en voor Wopke Hoekstra? Uh, interviews toegankelijk maken voor iedereen, dus ook voor kinderen. Hebben we ook meegegeven. Ja. Um, Lars, heb jij er nog eentje? Daco, mag jij raden hoeveel pagina's denk je dat het verkiezingsprogramma van het CDA is? Uh, 40. Nou, doe maar wat zullen we willen zeggen keer drie? Nee. 114 pagina's. Oké. Okay. Wauw, dat is wel heel veel. Dus jij zegt dat kan korter? Ja, dat kan toegankelijker. Misschien is het gewoon goed om ook gewoon een soort kinderversie te maken... zodat ook kinderen weten of ook ouders die misschien... Weet je, ze zeggen we willen laagletterdheid, staat ook in het verkiezingsprogramma... willen lage lettertijd aanpakken. Maar ja, ons verkiezingsprogramma is misschien niet heel toegankelijk. Het, het klopt niet helemaal. En, Trouwens over dat verkiezingsprogramma gesproken. Er was uh, een kopje, ook stond ook op de website trouwens. En daar staat een land van waarden en tradities. En ja, soms is veranderen toch gewoon nodig. Dus je kan je niet altijd aan die tradities houden. En je vergeet daardoor echt niet je land hoor. Je, je vergeet de waarden van je land ook niet. Maar je verandert gewoon met de tijd. Dus dat, daar dacht ik wel van, hmm, hoe zit dat dan? Oké, okay. helemaal helder. Volgende week, wat gaan we volgende week doen? Volgende week gaan we het hebben over de partij GroenLinks en hebben we een interview met Jesse Klaver. Oh, dat Zeker ook. ook wat, wat, gaan aan... jullie, wat willen jullie hem vragen? Hoe hij zijn, zijn werk combineert met zijn, met zijn kinderen. Oké. Okay. Ja, waar ik ook nog wel nieuwsgierig naar ben, is dat hij is, uh, uh, voorzitter geweest is van de jonge partij van GroenLinks. En ik vraag me toch nog wel af van, neemt hij die mening van jongeren nu nog steeds eigenlijk wel mee Helemaal goed, dat gaan we volgende week zien en horen. Uh, hebben jullie nog een slotboodschap voor deze aflevering? Nou, blijf ons zeker volgen. Volgende week dus GroenLinks. Heel erg bedankt voor het uh, bekijken en luisteren. Denk je nou iemand die kan wel uh, wat meer informatie over het CDA gebruiken? Stuur dan zeker deze podcast even door. Hashtag kinderstem. Hashtag kinderstem. Uh, tot volgende week! Tot, ja, tot volgende, volgende week! En uh, dank jullie wel! Doeg!